Recycelt uw bedrijf wel efficiënt? Wordt alle afval optimaal hergebruikt? En haalt u uw bedrijf de maximale winst uit materialen? Ecotest vertelt het u. Hoe het werkt leggen we u in deze animatie uit. Een recycler verwerkte al jaren afvalstoffen met telkens dezelfde resultaten. De goederen werden aangevoerd, gesorteerd en verwerkt tot verschillende materialen. Dit waren... Slakken, stofuitfilters, plastics, metalen en afvalstoffen. Daarvan werd slechts een deel hoogwaardig gerecycled. Het merendeel van het materiaal ging naar de verbrandingsovens om energie mee op te wekken of werd gestort. Dit was verre van efficiënt. Er was namelijk nog veel winst te behalen op de reductie van CO2 en giftige stoffen. Ook konden de restmaterialen beter gerecycled worden. En er was nog een aspect. De kosten van verwerking waren hoog. Tijd voor ecotest. Met ecotest scannen we iedere stap van het proces. Dat begint al bij de CO2-uitstoot van vrachtwagens die de goederen vervoeren. Dan worden alle stappen van het verwerkingsproces geanalyseerd tot en met de inzet van de geproduceerde materialen. Uit de testresultaten bleek dat van de 10.000 ton binnenkomend materiaal er 4.100 ton materiaal werd gerecycled, er 1.500 ton verlies was bij verwerking en 4.400 ton werd verbrand of gestort. Dat leverde op alle onderzochte aspecten teleurstellende resultaten op. Maar er was ruimte voor verbetering. Dus werd er, na Ecotest in 2010, direct gestart met een verbeterplan. We implementeerden nieuwe technieken om beter te recyclen en een hoger rendement te behalen. Daarnaast vonden we nieuwe afzetmarkten voor het recyclebedrijf. Al gauw bleek dat er, alleen al voor de restmaterialen, slakken en plastic, veel winst viel te behalen. Zowel plastics als slakken konden voortaan hoogwaardig worden gerecycled. Het plastic kreeg een nieuw leven in de auto-industrie. Dit zorgde ervoor dat de materialen voortaan niet meer naar de verbrandingsoven gingen, maar twee vliegen in één klap, verkocht en hergebruikt werden. De laagwaardige slakken konden door een extern bedrijf worden opgewerkt naar hoogwaardige grondstoffen voor de bouwindustrie. Het rendement op slakken werd daarmee verviervoudigd. Alleen al door deze verbetering behaalt de fabriek tegenwoordig op alle punten betere resultaten. Zo is de CO2-reductie meer dan verdubbeld, is de afvalberg gekrompen, het aantal giftige stoffen teruggedrongen en zijn de totaalkosten met maar liefst twee derde gedaald. Voor de nabije toekomst zijn er nog meer verbeterslagen te maken. Naast de materialen slakken en plastic is er bij de overige materialen nog veel te winnen. Als ook deze innovaties de komende twee jaar zijn doorgevoerd... is het recycleproces optimaal ingericht, waardoor er nauwelijks waste is. Het uiteindelijke resultaat? Ruim 70% van de materialen wordt hergebruikt... de reductie van CO2 is hierdoor verdrievoudigd... en de reductie van giftige stoffen blijkt verdubbeld. En, last but not least, een aloude kostenpost is omgebogen. Waar het verwerken van afval vroeger geld kostte, levert het nu geld op. Wanneer doet u Ecotest...